Goed, nog iets anders. Waarom ben ik zo vroeg? Omdat ik zo meteen weer naar Juliana moet. Gaan. We zijn van de week weer begonnen voor de voorbereiding van voor de competitie, voor de competitie hofklasse. Um, vandaag de hele dag. Ze gaan om tien uur gaan ze beginnen met trainen uh, tot uh, een uur of uh, half twaalf. Dan uh, gaan we met z'n allen even lunchen. Dan een uh, korte bespreking over het seizoen. Uh, wat regeltjes uh, die er gedaan moeten worden.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 Voor degenen die vanmorgen, mijn, of tenminste die mijn zondagpraat volgen, hebben we dit natuurlijk al gehoord. Uh, ik ga nu, ben nu onderweg naar Juliana, de voetbalvereniging waarbij ik uh, de sportverzorging uh, doe. Die hebben vandaag een, uh, een dagtraining. En dat is niet een dagtraining, maar een dagtraining. Nou, dus, uh, dat houdt in dat we nu heel vroeg daar zijn, dan hebben we ongeveer anderhalf uur uh, Training. Dan hebben we met z'n allen een lunch met een kopje soep en een broodje. Dan op een gegeven moment even wat nieuwe regels bekendmaken. Wat de trainer wil, visie, noem maar op de grote lijnen, is de visie wel al bekend. Want de trainer heeft alle spelers, voordat die trainer werd, bij ons. Heeft hij met alle spelers gesproken? En, uh, dus we weten eigenlijk een beetje wat hij ongeveer wil, wat hij wil gaan bereiken. Uh, de vorige drie seizoenen uh, heb ik samen met uh, Remco Bizantini gezeten bij Juliana. Uh, Remco Bizantini, voor misschien degenen die kijken wel bekend en anderen misschien niet bekend. Uh, Remco uh, was toen de tijd bondscoach van het Curaçaos elftal uh, en nu is hij uh, assistent bij. Canada. Door wat situaties die hij heeft meegemaakt, uh, die best wel vreemd verlopen zijn in Curaçao. gaat hij dit seizoen ook zijn cursus met uh, coach betaald voetbal doen. Dus daarmee moest hij, uh, ja, kon hij dit uh, bij Julian niet meer gaan doen. Dus is hij, uh, ja, gegaan. Uh, nou Ton Kosterman. persoonlijk, uh, goede vent. Eentje die, uh, die weet wat hij wil. Uh, die een beetje de, de, de, de kracht erop legt. Uh, lopen, Lopende mensen. Daar houdt hij van. Uh, maar een heel nieuw spelsysteem dan wat, uh, wat Ranko uh, deed. Renko deed het echt een beetje vanuit de tactiek. Uh, Tom doet het ook vanuit, uh, vanuit een, een praktisch oogpunt, maar hij houdt wel van werken van en het, ja, dat is ook mooi om dat mee te maken. Ja, te veel geluid. Jammer, je dicht. Nou, je ziet af en toe dat ik met een handdoekje bezig ben. Dat komt dus, zoals ik zeg, we zondagmorgen praat. Zondagmorgen praat is een praatje die ik altijd doe. Als ik, dat heb hard gelopen hier in het bos, Rijk ik toevallig nou net voorbij, hierachter in dit bos, daar ligt een mooi uh, trimparcours. Het is ongeveer uh, iets meer dan een kilometer lang, het is een mooi eikpunt. Uh, daar heb ik vanmorgen drie rondjes uh, gelopen. Uh, in, een, uh, ja, in een nieuwe tijd, ik uh, ben onder de 6 minuten per kilometer gekomen. En er was een streven die eigenlijk al ruim een jaar staat om daar naartoe te komen en vandaag heb ik hem gehaald op drie rondjes. Nou gaan we dit uitbouwen. Ik heb al de uitbouw gehad naar, naar vijf rondjes, maar we ligt het is wat tempo iets lager natuurlijk. Vier rondjes wil ik gewoon eens rommelen. Vanmorgen was het vroeg of eigenlijk te laat om te gaan beginnen. Dus ik moest, omdat ik nu naar Juliana ga, kon ik hem niet langer maken dan drie. Enfin, drie rondjes gelopen. Onder de zes minuten per kilometer. Ik vond het goed van nu af. Nou, dan ga ik dus naar Juliana. Uh, ik wil proberen om dadelijk wat, uh, wat uh, beelden te maken. Uh, ik doe het wel nu met de uh, telefoon, want uh, sommigen weten het wel dat ik met YouTube uh, bezig ben, maar sommigen weten het niet. Uh, en het is natuurlijk, ik ben daar als verzorger, ik ben daar niet als... Uh, dus, uh, rikstof van de stofjes die aan het vloggen is. Dus ik ben daar voor zorgen. Dus ik moet ook wel een beetje alert blijven op dingen die er mogelijk gebeuren. Aan de blessure of iets dergelijks waar ik iets kan doen. En als ik dan lekker, uh, lekker aan het vloggen ben, of iets dergelijks, dan laat ik daar niet op. en Dan heb je daar misschien wel uh, dingen voor. Dus ik ben daar voor uh, zorgen. Uh, maar soms zijn er van die momenten dat ik eventjes uh, op de bank uh, kan zitten. Of even een beetje rondlopen op het park. Dat ik dan misschien toch nog even wat uh, filmpjes kan doen. Maar dan ga ik straks even zien hoe dat het gaat lopen. Verlopen. Nogmaals, een lange dag vandaag, Tenminste dus qua sport. Ik ben net overigens vergeten om op de weekschaal te gaan staan. Dat is normaal gesproken ook een dingetje. Laat lopen, douchen. Wat rust. Ga ik altijd op de weegschaal staan. Ik ben natuurlijk ook een heel klein beetje bezig om wat af te vallen, uh, ik ben inmiddels onder de 100, rond de 100 kilo gekomen. In januari was dat 8,7 ongeveer. Uh, voor twee weken terug zat ik op uh, 98. Dus dan ja, ben je ruim 10 kilo afgevallen. Uh, alleen vorige week was het een keer was het boven, terwijl ik eigenlijk niks geks had gedaan. Maar het weegmoment lag wel ergens anders. Ik weet niet of dat, dat mee te maken heeft. Zoals ik eh, vanmorgen, goed, voor de mensen die, vanmorgen, die mijn zonnige praat volgen, die weten dit al. Uh, uh, zoals ik vanmorgen eigenlijk al had gezegd, is dat vorige week ben ik gaan hardlopen. Na het hardlopen ben ik meteen door naar de fitness gegaan. Toen heb ik daar een uurtje nog gefitnessd. Uh, en dan ga je natuurlijk ook uh, veel uh, water drinken. Dus wellicht... Um, die twee dingen bij elkaar dus, en het weegmoment op een later tijdstip, ruim twee uur later dan normaal. Of, uh, laat ik zeggen, anderhalf uur later dan normaal, plus veel water, wellicht dat dat er misschien mee te maken heeft gehad dat ik daardoor weer was aangekomen. Gevoelsmatig dus. Maar goed, uh, nu ben ik er vergeten, dus ik, uh, ja. ik sta er ook eventjes uh, in het komen. Is het nou. Maar goed, als ik kijk naar mijn buik, gisteren waren we wezen winkelen in wiegen. Samen met mijn vrouw, een keertje gewoon met z'n tweetjes even een keer, uh, lekker weg. Waren we waren wezen winkelen en toen kwamen we bij een winkeltje aan en ik zag daar kleren hangen. Ik had een uh, korte spijkerbroek uh, gekocht met een moelstje en een t-shirt. En ik pak buiten van, aan de hanger de broek en ik pak een x-al. En ik trek hem aan en ik denk van wow. Het is veel te groot. Nou, ik ga op zoek naar een elletje, Ik trek mijn elletje aan en hij zit. Tja, natuurlijk heeft het ook mee te maken met een soort broek of kledingstuk wat je, wat je hebt, wat, wat vandaan komt. Want mijn, mijn t-shirtje was uh, of mijn uh, een soort blouseje en een uh, shirt. waren We wel alle twee XL. Die waren altijd wel goed. Um, maar de broek ja, <laughs> een elletje. Dus ik voelde dat ook wel, uh, wel apart. Het is al heel lang geleden dat ik ooit een elletje heb gedragen. Dus uh, ja, toch ook wel weer leuk om te zien voor jezelf dat wat je doet, je e eetbeperking, e of tenminste niet echt beperken. Maar wel wat uh, veranderingen in je eetpatroon, uh, wat minder snoepen. Nou goed, Uiteindelijk merk ik gewoon dat ja, door dit uh, ja, de hardloop gewoon steeds beter gaat. Uh, nou, Dat blijkt wel uit uh, het resultaat qua tempo. Ik zet dit soort dingen ook uh, een beetje op uh, eens. Ik maak altijd in, uh, iets van een Insta-stukje. Alleen ik moet daar nog een beetje aan wennen hoe dat er precies werkt. Met de stories en feeds en reels. En, uh, dus ik ben er ook een beetje mee bezig. Ik heb natuurlijk wel een. Uh, stap pagina, zoals het dan mooi heet. Of gewoon uh, de underscore stofjes. Waarom niet? Maar ik moet dat nog amenderen om, uh, ja, om daar iets mee te, mee te kunnen gaan doen, of te, te gaan doen met uh, Instagram. Mijn, uh, morgen gaan we naar een nichtje van mij, mijn kan. heeft ook een, een een insta pagina Leandro Carolina Lishus of zoiets. Ik ga, ik ga het wel even opzoeken en dan zet ik het wel hier even boven in de, in de comments of in de nieuwe stukken zet ik wel even een linkje. babykleertjes met tekeningen die ze zelf uh, maakt. Ze maakt. een soort, uh, je, je, je, je, je mailt haar dan en zegt van wat, ik wil een bepaalde tekening uh, hebben van uh, noem maar op wie je Dan maakt zij een soort uh, pentekening van, heel apart. Dus kijk dat ik een uh, fotootje eventjes uh, erop kan zetten. Dan uh, kun je het zien. Ja, dat doet ze, echt, uh, doet ze echt leuk, echt leuk. Dus heeft, uh, Nou iets van, bijna, ik geloof bijna 5000 volgers of zo. Dus ze zijn niet heel groot, maar ze doet het, is gewoon, het is gewoon leuk. En dat kleine dropje wat ze heeft. Dropje, dropke lokken Zo'n lief Zo'n lief kind. Dat is leuk. Dat is leuk. Echt... Uh... Super creatief netje. Zij is al best wel lang bezig hiermee. Eerst ook met, uh, een beetje met, uh, met voeding. Zij heeft uh, heel, uh, toch wel een beetje wat, wat ik heb. Nou, we hoeven eigenlijk maar naar, uh, naar eten te kijken en dan komen we eigenlijk wel aan. Uh, nou goed, uh, zij heeft daar ook wel wat, uh, wat, wat last van. Ze uh, dus moet ook goed opletten uh, wat ze eet. Nou, dan blijkt ook dat ze uh, nog iets anders onder de leden heeft. Niet altijd de overkomen wat er is, maar goed. Uh, daar heeft ze ook mee te kampen nu. Uh, maar het is onder controle. Het is nu onder controle. En uiteindelijk gaat het toch over de dingen die ze doet. Nogmaals, leuk, Ik zal er, uh, iets in de comments zetten. Nou, ik ben er bijna. Ik heb nog ongeveer een, uh, een goede.. Uh, Ik ben benieuwd wat de rest van de dag is uh, geweest. Uh, daar kom ik later op de dag wel uh, op terug. dus uh, ik normaal uh, misschien dat ik nog wat, uh, wat filmpjes uh, tussendoor kan maken die ik uh, wat, uh, die dan uh, erbij uh, zet. Uh, nou ja, en dan, uh, dan zie ik in ieder geval uh, het eind van de Dus zeg in deze vaste uh, tot laters. Nou, zoals je hier ziet, het sportpark zoals ik al zei, straks, eh, zijn we zijn straks bezig met de warming-up. Slechts die van Juliana, bezig met de warming-up, wat eh, andere paar paar strafoefeningen. vandaag een beetje uitgaan, een beetje lekker. Dit is ongeveer een deel van de groep. Dat is nog een deel met, met vakantie natuurlijk, want we zitten natuurlijk in de vakantieperiode. Um, ja, zoiets. Nou, ik uh, ga straks nog even kijken of ik wat, wat extra's kan doen. Afgelopen is deze eventjes. Teamcoördinatie, hier mensen. Ook dit hoort erbij. Leuk. Het ziet eruit als een leuk spelletje. Kijk, daar gaat het al, Mis. Teamcoördinatie. Die gooit te hoog, die gooit te laag. Dan opvangen, snelheid maken, overgeven. Kom die je een bal? Netjes. En natuurlijk de beloning, voor het foutieve gedrag. Lekker. Je kan het beter wel rustig aan doen, Dat het goed gaat. Kijk, we hebben afspraken gemaakt. Dat is het. Afspraken maken, hoog, laag. Team. Twee keer onder. Twee keer. Ja. Hallo lieve mensen, dit was het dan. <laughs> dit was het dan. We hebben getraind. Het is nu half vier. Ik heb toch een paar beelden kunnen maken van de training. Oh, dan is zo'n uh, dag toch best lang. Dus morgens vroeger wel zo'n training. Wel een uh, lunch tussendoor, lekker soepie. Lekker tomatensoep. Ik rent een bolletje kaas. Een broodje ham. En een bolletje worst. Dat was wel lekker. Goede lunch. Dan zei ik het zelf. Oh. Nee, het was, uh, was goed. Maar het is zo'n uh, zo dag, zo'n trainingsdag, is uh, toch ook best wel vermoeiend. Het is uh, warm, temperaturen. Even kijken of ik het ergens nog kan zien. 28 graden deze keer op het dashboard. De temperatuur is ook nog eens behoorlijk aan de kant. En, uh, ja, ik uh, kan op zo'n uh, zo'n sportveld uh, toch ook niet stil blijven zitten. Ik moet dan ook weer uh, dingen doen, af en uh, toe ballen ophalen die ze misschieten. of wat dan ook. Ik ben ook altijd wel bezig. Het is een hele dag door. Maar het wordt ook wel een beetje vermoeiend. Ik net even wat uh, na te praten over uh, het komende seizoen, over kleding, over uh, nou, wat, uh, wat de trainer nog uh, heeft. Uh, ah, toen betrapte ik mij toch wel dat ik dat ik een beetje met mijn ogen moest, uh, moest knippen. Omdat het gewoon ja, door de temperatuur een beetje vermoeid, door, uh, door de activiteit die ik heb gedaan vandaag vanmorgen vroeger uh, had gelopen in het bos. Dan, uh, nou in één keer, uh, de, de hele dag op het uh, warme veld uh, staan. Uh, natje, droogje erbij. Uh, dan, uh, dat, pa dat pakt best wel aan. Maar dat geeft niet. Dan ben ik even vergeten om uh, nog extra water mee te nemen. Dat is nou jammer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar voor de rest, uh, super dag gehad. Uh, ze hebben goed getraind. Het was niet uh, zoals ik al in het eerste stukje zei. Van het, uh, toen ik de selectie heb uh, gefilmd, dan had ik al aangegeven dat, uh, dat de selectie niet helemaal compleet is. Natuurlijk, uh, overwege vakantie zijn ja, er een paar vakantie. Uh, eentje die was uh, thuis die voelde zich niet meer lekker. Dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Maar ja, goed, en dan uh, sta je met een mannetje of veertien uh, uh, op het veld. Eigenlijk eh, dat wel jammer is, want je hebt een, een selectie van een 19 of 20 uh, personen geloof ik. Dus je mist er eigenlijk nog wat. Dan is zo'n dag voor uh, Sommige spelers ook lang. Je hebt nog spelers bij zitten die, uh, die nog een uh, lichte blessure hebben of die juist blessure gevoelig zijn. En dan moet je voor zorgen dat die uh, dan niet weer in zo'n blessurespiraal komen. Hij vind ik wel heel belangrijk. Het zijn natuurlijk de voorbereidingsweken. De voorbereiding moeten we gewoon zo uh, blessure mogelijk vrij doorkomen, uh, want uh, iedereen is hard nodig in de competitie. We hebben lange competitie. Ook uh, okay, twee wedstrijden minder. Omdat we één team minder in, uh, in de pool hebben zitten. Uh, maar al met al uh, zijn er nog steeds genoeg wedstrijden die er gespeeld moeten worden. Dus, uh, nou ja, dat. En hij, uh, hij houdt daar rekening mee. En als een speler, uh, wil ik natuurlijk niet zeggen dat als een speler maar eventjes klaagt, dat hij meteen uh, van het veld af kan. Gaat natuurlijk altijd een overleg. Als een speler uh, zomaar in één keer uh, dat gaat uh, aangeven bij de trainer van, uh, ik heb daar het van. Uh, zonder dat hij bij mij geweest is. Dan zal de trainer niet zomaar zeggen, van, dat is goed. We zullen eerst bij mij moeten komen. Dan kan ik dat beoordelen. En de aanleiding daarvan kan we zeggen van oké okay, stoppen. Of uh, uitstappen en eventjes andere oefeningen doen. Uh, ja goed, er zijn nog meer mogelijkheden. Ik ben benieuwd wat ik thuis uh, nog tegenkom. Uh, Ik heb sinds lange tijd uh, gewerkt, na de operatie. Het was uh, wel uh, leuk, maar ook vermoeiend. Is dat dan toch wel weer zonden, CQ slecht. Ja, je kan allerlei redenen voor zinnen, voor slechte communicatie of uh, dat soort uh, zaken. Dan moet je toch wel gaan uitvormen. Hoe dan? Hoe kan dat ontstaan? Normaal gesproken is Nederland altijd juist goed in die communicatie. Waarom dan nu niet? Is scherp genoeg? Door. Dat je gewoon op zo'n Olympische Spelen als deze met uh, coronamaatregelen, noem maar op, niets, gewoon niet scherp bent, ging het te makkelijk waardoor je niet scherp bent als leiding. Die dat dan in de gaten moet houden wie er weg zijn, uh, wie er weg zijn gesprongen, noem maar op. Ik weet niet, zeg maar. Zal er zal natuurlijk wel uh, erg over nagepraat worden. En zeker op het moment dat je de blunder begaat had. Uh, van Vleuten denkt van hé, hey, ik heb uh, gewonnen en het blijkt dan dat er een half minuut van tevoren al iemand voorbij is uh, gegaan die gewonnen heeft. Hé, hey. hoe dan? Nou ja, dat zijn allemaal van die dingetjes. die uh... Yeah, uh Als je even graag in de comments op reageren. Eentje is een, uh, een Bullet 50 van TGB. zelfs met een uh, geel kentekenplaatje. En de andere is een punj uh, uh, of een 35 km uh, scooter met een blauw plaatje, zo'n dus retro scooter is dat. Uh, blauw crème, kleuren. Nou, daar is het dus mee gevallen, daar zitten wat. Uh, schadigingen aan, maar in principe rijdt het dingetje rijdt, rijdt eigenlijk best goed. Maar ja, als ik zo ongeveer per scooter zo'n 150 euro kan, kan beuren, dan zijn ze weg. Dan heb ik nog een oude motor staan. Die doet het niet zo heel erg goed. Kawasaki. LTD 550 Amerikaans model, een beetje een half soepel modelletje. Uh, de motor is niet helemaal uh, oké okay. uh, voor een goede hobbyist die verstand uh, die heeft van, uh, van motoren en die ook uh, de ruimte heeft om te sleutelen, is het een ideaal ding. Er zit uh, niet te veel uh, elektronica poespas aan, het is gewoon pure motor met wat bedrading voor de verlichting, starten en, uh, en dat soort uh, zaken daar is het hele simpele motor. 82 al, een oldtimer, Als het goed is. Hij ja, is uh, bijna 40 jaar. Bijna 40 jaar. bijna 40 jaar. Ik denk bijna. 22, 22, uh, eind dit jaar is hij all 40 jaar. Dus die. Maar daar hebben we wat dingetjes aan geprobeerd. Voor het sturen van die uh, op mijn motor te zetten, maar dat ging uiteindelijk niet, omdat de uh, dikte van de stuur uh, dunner was dan de originele dikte van die 7,5 motor die ik nu heb, 7,5 cc, 750 cc, dat noemen ze dan een 7,5 ADD, 7,5, dus dat paste niet. Ja, dan heb ik ook niet zo heel Eigenlijk ook voor een halve kras weg. Dus ook hier, even, als je interesse hebt, ik zal even kijken dat ik er een foto van op kan zetten. Als je hebt interesse, ga even reactie. Of maak even een pb'tje. Kan helemaal niet. Een pb'tje bij instellen. Maak in ieder geval een reactie onderin. En dan komt het goed. Denk ik. Zo, dat was een bochtje en het bochtje leidt richting huis, huis, huis, huis. Potjandosi, wat is dat toch nog warm. Jemig, te bemig. Nou mensen, ik zou zeggen tot de volgende keer. Nogmaals, uh, als jullie dit uh, leuk vonden uh, van vandaag, uh, graag een blauw duimpje op. Dus, uh... Auto parkeren. Ja, dat is oh ja, dat weken. Weken. Ja, dat wel leuk. Ja, dat is wel interessant. Nog wel. twee jaar hè? Hè? Dat is de leus, joh. <tie> Dit. Zie je gewoon uit de er van Het Ja, gek van Het hè? Dat kan ik aan trekken. Ja, ze is niet bang. Hé, hey, wie is dat? dat hoe ze zo, piees ja. is dat? Ah. Wat zegt van die Chinese ogen? nou nog Nee toch? Ja, nee. Oh, wie lijkt zijn nou? dan? ik kan het niet echt uh, zeggen. Amber bedoel je? oh ik dacht van jullie twee. Ik ja. kijk ja. dan als ze twee staan gezet en dan is van Amber. Louke! zet de foto van Amber om. is positief van weer zou je eigenlijk die foto die hangt nu dat heb ik al een keer Dat heb ik al een heb ik al een keer gestuurd. Ze heeft precies, jij hebt wel Ja, ik had er nog een keer om gevraagd, maar dat de enige die ik kon vinden. Hallo? Hallo? En we ook even Ja? Ja, dat is wel leuk om met Oh. Wat? Well? En waarom heb ik het dan alleen met dit soort foto's gedaan? Het gaat niet yeah. Ik heb die foto's helemaal niet meer opstaan op de... Weet je, als ik andere foto's zie maken, dat mij dat heel erg aan jou moet denken. aan? Ah? Aan jou. Omdat ik ook foto's maak. Jij deed dat ook altijd zo. Ja. En dan zo... Ik kan echt net zo'n gezicht trekken, als dat jij dat kan. Maar jullie leken vroeger ook heel veel op elkaar. Hoppadee, dan even dit. <laughs> ah. Ik heb hem ook Je hey. echt dat ook een trattestje. Nou, mijn afspraak. Grote modelletje. Was het, het, vijf, vijf, het vijf, vijf. trouwens? Zo lieve dames en heren, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. De zondagvlog. Sportvlog, daar ga ik hem ook onder zetten, sportieve vlog, dus ik zou zeggen tot de volgende keer, blauw duimpje omhoog Graag even abonneren op dit kanaal, dan zien we de volgende keer weer terug Toppie!